We vragen jullie iedere keer om vragen te stellen in de reacties. En we proberen die ook zoveel mogelijk te behandelen. Maar er is één vraag die wij zoveel hebben gekregen de laatste tijd. Dat het echt tijd werd om daar een filmpje van te maken. En dat ga ik vandaag doen. En dat is namelijk de vraag... Hoe kom je van wallen af? En de truc hiervoor is heel erg eenvoudig. En dat ga ik jullie nu laten zien. Dus kijk mee. Nou, er is maar één ding eigenlijk die je nodig hebt voor deze tip. Uh, namelijk een lepel. En niet zomaar een lepel, maar een lepel die uh, bevroren is. Dus ik heb gisteravond heb ik een lepel in de vriezer gelegd. En die is nu bevroren. En hier is die lepel. Hij is ijskoud. En het is de bedoeling dat je die op je oog gaat leggen. Met de holle kant naar je oog toe. Dan trekt het vocht van de wallen dat trek dan weg. Uh, ik raad je wel aan om er even een papiertje mee te wikkelen. Want anders kan het nog wel eens pijn doen. dat het natuurlijk gewoon ijs en ijskoud is. Dus ik wikkel hem in een papiertje, een keukenpapiertje, En dan hou je hem gewoon. Zo tegen je ogen aan en houd het ongeveer 5 minuutjes vast en dan zal je zien dat je wallen zijn verdwenen. Nou als jij dan last van wallen hebt, dan raak ik je dus aan om even een lepel in de vriezer te leggen vlak voordat je naar bed gaat. Uh, doe dan wel twee lepels, je hebt natuurlijk ook twee ogen. En voer dit trucje uit. Heeft jou dit nou geholpen, geef dan even een duimpje omhoog. Laat ook een reactie achter. En heb je een vraag, stel die ook in de reacties en zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.